Hi Mirjam vlogt welkijkers, Ik ben Mirjam duh. en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb net een uur en een half, oftewel anderhalf uur, gereden om naar deze locatie te komen. En wat is deze locatie? Airbnb Villa Kakelbond. <lacht> Ik heb weer wat bedacht. Band Meets Choir is in Barneveld, dus het zou in principe een uur rijden zijn. Maar, ik wil niet in het donker rijden en ik besloot op het laatste moment een slaapplek te regelen. En je raadt het al, er was geen plek meer in de buurt. Ik kwam bij Villa Kakelbond uit en deze slaapplek was dus anderhalf uur rijden. En ik ging te laat van huis, waardoor ik toch nog in het donker reed. Goed geregeld toch? Zeg nou eerlijk. The next day. Oeh. <coughs> nou, dat gaat goed komen met mijn keel. Ik heb hem hard nodig vandaag, want ik ga vandaag zingen met Band Meets Choir. Yes! We zijn er bijna. Oeh, al met huin. Dat is ook handig om het te weten. Oh, oh. oh ik rijd weer met 80 km per uur over die heuvels hier. Nou, zo kom je nog eens ergens, jongens. Oh. Ja, ik zie het al. Oep, Pietertje. <laughs> Sorry mevrouw. Over 100 meter, sla rechtsaf naar het theaterplein. Het theaterplein. Sla rechtsaf naar het theaterplein en sla rechtsaf. Over 100 meter, sla linksaf naar het theaterplein. Sla linksaf naar het theaterplein en ja. sla linksaf om op het theaterplein te blijven. Ja, ja, ja, don't stress. Jemig. Camera beveiliging. Sla links af om op het theaterplein te blijven en sla links af. Nou, mevrouw, u kunt nu de klep houden, want ik ben er. Het feest kan beginnen. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Niet recht voor mijn neus trut. He, he ik ben er. En ik hoop velen met mij. Nou ja, nu nog niet, want het is nog best wel vroeg. Ik zeg uitstappen. En dan... Uh... Oh, en kijk. Tat ha. Ta. De bent Choir fles van de vorige keer. We moeten wit en spijken goed aan. En dan uh, moet ik me nog omkleden. Oh, de auto moet ook nog op slot. Natuurlijk. De tuig hierin. Uh... Ik gooi zo zomaar... met. Een statief tegen de auto. Goed, gaan jullie mee? Kijken waar de ingang is. Nou, dan gaan we gezellig even een potje zingen met z'n allen. Even. Dat uh, duurt tot vanavond uh, tig uur, hè jongens. De rode loper is al uitgelegd voor ons. Echte artiesten. Hallo. Goedemorgen. Ik heb mijn auto hierachter. Ja. Is dat betaald of niet? Nee, niet. Oh, goed. Oh, dat nou, toch niet? We zijn allemaal in de blauwe zon en de straat is betaald. Ah, oké. Okay. Nou, dan sta ik uh, veilig. Oké. Okay. Oh. <laughs> dan neem ik het andere overwezen. Hier kan ik toch nog voor Dan ondervangen? Doe ik op? We beginnen helemaal met een bakje, hè? even mijn spullen wegleggen. Spullen, we Hier kan ik mijn spullen kwijt geloof ik. Onevenuus. Oh, oh kijk nou toch. Wat? Vertel. Wat leuk. Wat leuk dit. Hier krijgen we ook kriebels van hoor. Ja, weer. Uh, hier moeten we toch niet optreden. Nee, nee volgens mij niet. Dit is wel even voor je spullen. Maar je gaat gewoon ja. even de lege stoelen vlakken. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. Nou, dit is het publiek. Dit was het al. Oh, Ja, je kont staat erop. Oh, ja, dat is wel handig, kan ik hier mijn kleren ergens hangen. Stoel nummer 4. Dan wil ik eigenlijk ook rij nummer. Nou. Ik stond al bij rij nummer 4. Helemaal top. Nou oh ja, dat kan ook. Your electric light. Zo. Stoel nummer 4. We hier onze spullen. la la la la. la, la, la. Oh, wat een boel publiek! Hallo! Hallo, lieve mensen! Muiten en huisjes! Hoe is het nou? Je moet wel hier komen staan met Oh ja, is het is andersom hè? Nee. Ja. <laughs> ik sta op de verkeerde plek. Ik ga nu gewoon ergens naar binnen. Want ik zag Herma hier naar binnen lopen. Dus ik ga ze stiekem volgen gewoon. Oh, dit is de echte zaal. Oh, schatje sorry <laughs> hallo goedemorgen daar zijn we broer. ja jongen en nu is het nog helemaal leeg maar straks zit het helemaal vol ja. het oefenen gaat beginnen <hijen> ...much, much, much later... dames? Oh, en heer, sorry. Ik dames, maar nu nog ook een heer aan tafel. ...gezondig bloot. Ik kan me niet zien. Je kon nog niet kijken, want er was geen minstens afgesloten. Heerlijk gezond Heerlijk gezond. Ik ga ook drinken pakken, willen jullie? Drinken. Nee, daar maar staan? Een leukkige Een, suderans. een suderans en een, uh, ja. Oeh, melk. Oh, oh. Ik moet C. Melk niet. <laughs> suderans, orange. Zo. Aan de zuip. Het is geen mixje. Melk. melk wil je, wil je ik, uh, Ja, wat ik Mag ik tegen mij. Ja. Dat mag niet, hè? Nou, Doe je wel mee, ze moeten nog zingen zo meteen. jij al de tanden uit de mond? Laat dan wel een beetje we lastig. Dit zijn Herma en Belinda. De hele organisatie achter bent niet kwijt. Mag ik een groot applaus voor deze twee kanjes? When I smile, you smile, don't worry about me, don't worry about me. MUZIEK yes. hey, oh. Uh, oh, je hebt nou beschaafd, ja. je hebt heel beschaafd. Ja. Ik stapel! Yeah. Dat we even niet vergeten dat we voor sa samenvaren zingen hè, met z'n allen. Eén voordeel, iedereen in de rij staat voor eten, is het op het toilet lekker rustig. Oh, dit is echt vermoeiend mensen. Echt helemaal. Het is gewoon topsport. Maar wel heel erg leuk. Ik ga ook even eten zoeken. Wat een gezellige pasta is dit? Krulspul. Krulspul. Krulspul. Nee, nee, weet je wat ik ga doen? Ik pik deze lepel nou, gewoon lekker. Ja, de, de pasta ja, ik heb wel. Ja, wel. Ik heb stuk. Nou, Een beetje, een beetje deze, van deze. Oh, dat is ook lekker. Ja. Nu is het nog aardig leeg. Aardig leeg. Het is gewoon leeg. Maar straks barst het hier los. Oeh, bedankt gevolgd. Oeh, gaan bijna beginnen. We gaan bijna beginnen jongens. We gaan bijna beginnen. Ja. De tent loopt al vol. Nou, de hut loopt vol, kijk. Want wij trekken volle zalen hier. Zie je? jee jee We trekken volle zalen! Wat is dat? Nee, nog lang niet. Jawel, het is uitgekocht, heb ik gehoord. Is echt... nee. Hebben we nog een laatste vergadering? Nee. Over jasjes. Waarom? Hebben we nog een yell. Hey! ja. ja, ja. Hey. Hey, hey, hey. <laughs> ja. Kansloos. Allemaal spontaan komt dat eruit. Ja, hè? Het komt er zo uit. Leuk, hè? Dat ja, wel. Ja, ja. Jij niet, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee, nou, Jij ja. vindt er niks aan Ik doe het toch, uh, <laughs> maar even mee. Jij doet het om je vlogleven te hebben. Dat uh, is het eigenlijk. We moeten het wel afmaken, nou. Nou, succes, uh, mannen. Ja, dankjewel. Ja, lieve mensen, ik denk dat het wel duidelijk is dat ik het ontzettend naar mijn zin gehad heb. Samen met 200 andere koorleden. Maar ik ga het anderhalf uur durende repertoire niet in deze video zetten. Daar was Concerto Media voor aanwezig. En wil je weten wanneer die video uitkomt? Ja. Dan moet je even abonneren en op het belletje klikken. Want dat laat ik jullie graag weten natuurlijk. Vanmorgen om half negen en nu is het half elf. Dan zou je zeggen, maar dat is toch maar twee uur later? Nee, het is half elf in de avond. Ik ben kapot! Ik heb een twee uur durende massage nodig om weer helemaal te herstellen. Dus als je iemand weet, let me know. Maar wat heb ik genoten? Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Wat een lieve mensen allemaal. Zo leuk. Het was weer fantastisch. Ik zeg op naar de volgende keer. Herma en Belinda, op naar een volgende keer. Er werd gevraagd om een petitie te starten. Er werd gevraagd om het zelf te gaan doen. Er werd gezegd om het om het jaar te doen in plaats van ieder jaar. Maar men wil niet dat dit de laatste keer is. Nee. Dat gaat gewoon niet. Het is gewoon te leuk om het niet meer te doen. Goed, ik ga nog een stukje rijden. En dan ga ik lekker mijn mandje in. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer. Doedels!